Welkom, fijn dat je er bent, Ad. Voor de mensen die je nog niet kennen, je loopt hier al even rond. Wie ben je, ja. wat doe je?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 Dat, dat is geen emotie zoals ik bedoel, nee. ik heb het over emoties en dan bedoel ik naar toestanden als uh, boosheid, verdriet, uh, uh, angst, uh, ja. dat, dat soort dingen. Hm. En waar jij het nou over hebt, dat zijn meer voorgevoelens of zo, hè, dat, ja. dat, dat is ja, toch net iets anders. Dat dus is een andere tak van sport. En ja. Jij zei over die eerste waar jij het over hebt, hè, zoals dingen als huilen,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 Ja, dat of heb ik heb het geschreven en nu en nou moet het zijn werk maar gaan doen. Ja, ja. het is natuurlijk altijd spannend. Het is, het is.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 face-to-face uh, -face werkt. Uh, en nou ja, de, Dat weten we ook natuurlijk al van uh, e-mails, He, van, uh, in het begin van de e-mail. Dat heb ik dan nog wel meegemaakt. Ja. Want af en toe, als je boos bent, nou schrijf hem wel, maar voordat je hem verstuurt, dan moet je even goed nadenken. Even nog een keer lezen. Ja, even ja, nog precies. een keer lezen of eventueel een collega laten lezen. Ja. He, dat,